Wat doet de afdeling HRM zoal? Wat doet de marketingafdeling vooral? Wat is BBS en wat doen ze precies? Wie ben je en wat doe je bij de na Nou, Ik ben Mirjam, ik werk op de HR-afdeling. Ik hou me bezig met de HR-administratie. Dus in- en uitdiensttrainingen bijvoorbeeld, maar ook wel een stukje coördineren van de trainingen voor onze monteurs. En samen met andere collega's hou ik me ook nog bezig met ons personeelssysteem. Ja. Hoe is het om hier op de afdeling HRM te werken? Nou, dat is een hele leuke afdeling vind ik. En er gebeurt heel veel, dus uh, de sfeer is goed. Ja, ik vind het een hele leuke afdeling. Wat vind je het leukste aan je werk? Um, ja, toch wel de afwisseling. Je hebt met alle vestigingen wel wat van doen en... Zodoende heb je ook contact met, met heel veel uh, verschillende mensen en afdelingen. Wat komt er bij het bedrijf naast transport- en truckdealerschap nog meer bij kijken? Ja, je denkt uh, misschien alleen snel aan de chauffeurs en de monteurs. Maar uh, natuurlijk is planning een heel, uh, heel, heel, heel belangrijk onderdeel. Maar BBS uh, bijvoorbeeld ook. Dus het coachen van de chauffeurs en uh, ja, het waagparkperiode. Er komt gewoon heel veel meer bij kijken. Wat doet de marketingafdeling vooral? Uh, nou ja, die, die houdt zich bezig met het maken van zulke filmpjes, uh, bijvoorbeeld. Het uh, maken van onze magazines, dus interviews met collega's uh, voor de magazines, uh, de website, social media. Wat is BBS en wat doen ze precies? Nou, BBS staat voor Behavior-Based Safety en die houden zich bezig met het uh, coachen van onze chauffeurs, uh, dus zeg maar het uh, brandstofverbruik. Uh, ze maken ook iedere maand rijstijloverzichten. Welke kwaliteiten moet je hebben om bij de Nijpassinggroep te werken? Nou ja, ik denk betrokkenheid, euh, servicegericht, euh, nou ja, teamspirit is hier wel heel erg aanwezig, dus het, het, het, het teamgevoel. Koffie of thee tijdens je pauze? Ja, een borrel is zo raar. Hè? Ja. Maar uh, ja, koffie of thee, uh, ik drink graag uh, beide dus. <laughs> Wat vind je het meest bijzonder aan het drive? Nou, wat ik echt wel heel bijzonder vind, is dat uh, ondanks dat het zo'n grote organisatie is geworden... met inmiddels bijna 1500 uh, mensen in dienst... dat dat niks afdoet aan, aan, aan het familiegevoel en de teamspirit die het toch nog wel heel erg heerst. Heb je nog tips voor potentiële nieuwe collega's? Nou, ik zou zeggen, uh, kom eens een keertje kijken. Uh, de koffie staat altijd klaar. Misschien ben, ben ik er ook wel en kunnen we even een praatje maken uh, of iemand anders van mijn afdeling. Wil jij ook werken bij ons mooie familiebedrijf wat al meer dan 50 jaar onderweg is? Kijk dan eens op onze website bij de vacatures of kom gezellig eens een keertje langs. Ben jij ook benieuwd naar mijn andere collega's? Kijk dan ook naar de andere filmpjes.